Goedenavond. Welkom op deze eerste online bijeenkomst van de Omgevingsvisie Ede 2040. We gaan het vandaag hebben over de toekomst van Ede. Wat komt er op Ede af? Welke keuzes moeten we maken om ook in de toekomst een plek te hebben waar we veilig, waar we prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Nou, die, die keuzes die legt de gemeente vast in een Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie die zal de gemeenteraad later dit jaar gaan vaststellen, maar die hebben we nog niet. De omgevingsvisie is nog niet gemaakt. Dat, dat doen we ook graag met u als inwoners, met, met bedrijven, instellingen en organisaties die, die werken in de gemeente Ede en met experts van binnen en van buiten de gemeente. En vanavond beginnen we met dat gesprek met experts. We hebben vanavond twee wethouders en vier experts aan tafel en ik ga ze vragen naar de toekomst van Ede. Nou, dat doe ik niet alleen, u kunt uw vragen ook stellen. Als het goed is, ziet u nu in beeld uh, een WhatsApp-nummer. U kunt de hele avond WhatsAppen naar dit nummer. Die vragen krijgen wij door en die kan ik stellen aan de, de gasten die hier uh, aan tafel zitten. Voordat ik die gasten ga introduceren, uh, is het misschien goed om eerst even stil te staan bij wat een omgevingsvisie uh, precies is, waarom we maken, waarom Ede er een zou moeten maken. En daar hebben we een filmpje over, daar gaan we eerst naar kijken. Ede is een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We zijn niet voor niets de gelukkigste gemeente van Nederland. Wel hebben we natuurlijk ook uitdagingen. Corona maakt bijvoorbeeld duidelijk dat onze woonomgeving erg belangrijk is. Hoe zorgen we dat Ede een prettige plek blijft? Hoe ontwikkelt Ede zich in de komende 20 jaar? In de Omgevingsvisie proberen we hier antwoord op te geven en koers voor Ede te bepalen. Want met z'n allen hebben we in gemeente Ede een flink wensenlijstje. Duurzame energie opwekken, mooie natuur behouden, prettig en gezond wonen, duurzame landbouw, genoeg werkgelegenheid en ook overal snel, betaalbaar en veilig naartoe kunnen reizen. Toch is de ruimte die we beschikbaar hebben beperkt. Dus moeten we keuzes maken. Hoe willen we dat Ede er in 2040 uitziet? Onze gemeente heeft veel moois. Met alle dorpen en gemeenschappen is Ede bijvoorbeeld een hele diverse gemeente. Dorp en stad, gelovig en niet-gelovig en ga zo maar door. Ede groeit, zowel natuurlijk als door instroom van buiten. Even enkele getallen. In 1960 telde Ede 55.000 inwoners. Nu, in 2021, 117.000. Ruim verdubbeld dus. In 2030 zijn dat naar schatting 125.000. Elk jaar kwamen er gemiddeld zo'n 1000 inwoners bij, waarvan zo'n 600 door eigen groei en 400 van buiten. Ede is een relatief jonge gemeente, maar net als in heel Nederland neemt het aantal ouderen ook hier toe. We zijn een hele actieve gemeente, sporten en bewegen vaak en proberen door gezond te eten vitaal te blijven. En als het even minder gaat, dan zijn we zelf redzaam. We kunnen dan rekenen op de steun van dorpsgenoten of mensen van de kerk of moskee. Toch weten we ook dat veel mensen zich eenzaam voelen. Ontmoeten gaat niet altijd vanzelf. Wie denkt aan Ede, denkt al snel aan de Veluwe en de mooie natuur. Helaas gaat het met die natuur niet zo goed. We strooien kalk op de hei om deze weer te herstellen en te behouden. Het klimaat verandert en dat merken we. Bijvoorbeeld door extreme buien, de bossen die verdrogen en voorheen onbekende planten en dieren vormen ineens een plaag. Ondanks alle bomen hebben we geen goede luchtkwaliteit en meten we hoge concentraties fijnstof. Gelukkig kunnen we ook erg genieten van de natuur. Niet voor niets is de Veluwe één van de populairste toeristische bestemmingen in ons land. Het is ons groene kapitaal. Daarnaast hebben we veel ambities. Dat is niet nieuw. Zoals gezegd is Ede vanaf 1960 steeds fors gegroeid. De beelden van de Topo-tijdreis laten dat goed zien. We willen graag wat doen aan de woningnood. Mede door druk van buiten zijn er de komende 20 jaar tussen de 10.000 en 15.000 extra woningen nodig in Ede. We bouwen nieuwe woningen in en buiten de bebouwde kom. Ook hebben we aandacht voor onze kenniscampus met zijn 12.000 gebruikers. Voor ondernemers kijken we naar de uitbreiding van bedrijfsterreinen. Daarnaast willen we niet allemaal stilstaan in onze auto's. Dus breiden we het wegennet uit en zetten we zwaar in op openbaar vervoer en fietsverbindingen. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen. Steeds meer boerenbedrijven stoppen. Hoe zorgen wij ervoor dat de overgebleven boeren een duurzaam perspectief krijgen? Hun land komt vrij. Houden wij die beschikbaar voor landbouw? Gaan we die grond inzetten voor de energietransitie, zodat we over 30 jaar evenveel energie opwekken als we gebruiken? Of gebruiken we deze grond juist voor woningbouw en bedrijfsterreinen? Een flinke wensenlijst dus. Maar niet alles kan. We moeten keuzes maken. Hoe willen we dat Ede er in 2040 uitziet? Welke kant willen we op? Dat leggen we vast in de omgevingsvisie. Bij mij aan tafel zitten de eerste drie gasten. Tim van Hattem. Uh, expert op het gebied van, uh, van klimaatontwikkeling, Frits van der Schans, deskundige op het gebied van uh, van landbouw en natuur en uh, Jan-Pieter van der Schans, wethouder uh, bij de gemeente Ede en verantwoordelijk voor de omgevingsvisie. En naast deze tafel uh, zit ook nog uh, Geert Gratema. Geert Gratema is een sneltekenaar. Die gaat deze avond uh, dat wat wij bespreken omzetten in een tekening. En aan het eind van de uitzendingen kijken we terug wat hij uh, ervan gemaakt heeft. Uh, wethouder van der Schans. Om maar met u te beginnen, waarom betrekken we inwoners van ede bij het maken van een omgevingsvisie? Ja, kijk, het woord het woord zegt het al: omgevingsvisie. En die omgeving in de gemeente Ede die is natuurlijk niet van dit gemeentehuis alleen. Die is van die 120.000 bijna 120.000 inwoners die we hier die we hier hebben. En daarom zeggen we: joh, juist die omgevingsvisie, die moeten we met elkaar en met elkaar opstellen. En daarom vragen we ook zoveel mogelijk input van inwoners, bedrijven en instellingen die hier actief zijn om te kunnen bouwen naar dat Ede in 2000, uh, 2040. Daar zijn we al een klein beetje mee begonnen met de flitspeiling. Ja. Die hebben we uh, eerder deze week, uh, vorige week zeg ik even uit mijn hoofd, uh, gedaan via Instagram, hebben 700 mensen op gereageerd. Dat is best veel. Dat is best wel veel, vond ik, want ja, je denkt van nou, dat zet je dan op Instagram. En ja. Hoeveel reageert er dan ja. op? 1700 mensen bekeken, 700 mensen op gereageerd. Uh, en in die vragen zie je waar het bij die omgevingsvisie uh, om gaat. Eh, wil je, waar gaan we huizen bouwen? Wil je dat eh, tegen de natuur aan of juist binnen de bebouwde kom? Nou, dan zeggen die 700 Dus Ze zeggen ja, eh, doe dat maar vooral eh, binnen de bebouwde kom van dorpen en van, eh, van stad. Nou, dat is een redelijk duidelijke uitslag. 89% voor, 11% eh, tegen. Je ziet dat het al spannender wordt als het gaat over de vraag, ja, willen we bijvoorbeeld meer of minder toerisme uh, in de gemeente Ede. Is dat goed, dat toerisme, voor Ede? Wat zeggen Edenaren dan? Tijdens nou, de, dan de zegt... 700 mensen die nu reageren. Precies, uh, moet je altijd even, even voorzichtig zijn. Dan zegt 52 nou dat is goed voor, voor Ede. Maar 48 zegt, nou daar ben ik het niet mee, uh, niet mee eens. Dus dan wordt die al spannender. Ja. Een ander onderwerp wat ook echt wel spannend is. Dat is de, de vraag die we als laatste hebben gesteld. Uh, akkers en weilanden die mogen gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Nou dan zegt 52 goed idee. Ja. En 48 zegt, nou doe maar niet. Uh, nou, dit zijn vragen die we ook uh, in die omgevingsvisie zullen moeten beantwoorden de komende ja, tijd. Helder. We zijn dus uh, cijfers aan het, uh, aan het verzamelen. Nou, dat, dat doen we natuurlijk al jaren. We hebben heel veel cijfers over uh, Ede en, uh, en daar gaan we u uh, er vanavond ook een aantal uh, van laten zien. Mijn collega Frits Dimmendaal zal af en toe langskomen om een aantal cijfers over Ede uh, toe te lichten. En te beginnen met cijfers over luchtkwaliteit en biodiversiteit. Nou, alle keuzes die gemaakt worden in de omgevingsvisie, die hebben effect op, uh, op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van, van luchtkwaliteit en biodiversiteit. Frits, wat kun je daarover zeggen? Dank je wel, Bas. Uh, inderdaad, ik neem u vanavond mee in een aantal cijfers. Luchtkwaliteit, u ziet al uh, drie kaartjes achter mij en straks waarschijnlijk volledig in beeld. Maar luchtkwaliteit heeft veel facetten in zich. We hebben hier drie op een rij gezet voor u. We hebben het over de situatie in Ede in 2018 volgens het RIVM. In het linker kaartje zie je de fijnstofconcentratie, duidelijk zichtbaar aan de westkant van onze gemeente en ook een deel de zuidkant van Barneveld. Als je het over fijnstof hebt, het middelste kaartje laat de roetconcentratie zien. En dan zie je, als je door de ooghaven heen kijkt, met name de verkeersaders, dat bedoel ik met de A12 en de A30 maar ook de bedrijventerreinen langs de A12 en de A30. Het rechterkaartje, dat laat de stikstof zien. Dus de stikstofconcentratie, en die zie je deels op de verkeersaders die ik al eerder heb genoemd, A12, A30, je ziet die contouren, en je ziet het ook aan de westkant van onze gemeente. Maar natuur heeft, zoals Bas al zei, meer aspecten. Biodiversiteit heb ik hier op een rij gezet, Biodiversiteit heeft natuurlijk heel veel facetten. Om een voorbeeld te nemen hoe je dat kan meten, is gewoon eens in kaart te brengen. En dat gebeurt al jaren. Hoe staat het met bepaalde soorten dieren? En je ziet hier een opeensomming van dieren gerangschikt naar wat is er verdwenen? Dat is het blauwe gedeelte in de staven. Wat is bedreigd? Wat is kwetsbaar? En wat is niet bedreigd? Nou, u kunt het eens dus rustig nalezen, straks ook op de website. Maar als we hier eens even twee erbij pakken, de dagvlinders en de bijen, dan kun je wel zien dat daar al een deel van verdwenen is en dat er een groot deel van onder de, in de gevarenzone zit. Biodiversiteit moet veel aandacht krijgen, heeft het ook al, maar daar kan Bas verder op ingaan. Ja, dankjewel Frits. Wij gaan... Uh... Naar onze eerste expert, onze eerste gast, uh, meneer Van Hanten. U werkt bij de Wageningen Universiteit. U, u heeft veel uh, voor kennis op het gebied van klimaatontwikkeling. En u heeft ook uh, gewerkt aan een, aan een toekomstbeeld van Nederland. Want hoe zou Nederland er over 100 jaar uitzien? Um, wat betekent het volgens u als we, als we nou ja, wat veel edenaren ook denk, belangrijk vinden, de natuur centraal stellen in allerlei ontwikkelingen? Ja, kijk, we hebben een, een, een toekomstbeeld gemaakt over hoe Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien. Uh, omdat Nederland voor hele grote opgaven staat. Hè. We hoorden het net al: de energietransitie, de transitie in de landbouw, uh, we moeten iets met natuur. Uh, het gaat slecht met de biodiversiteit. En daar overeen komt nog eens een keer uh, klimaatverandering. En eigenlijk is onze, onze boodschap van die natuur: die is eigenlijk een heel belangrijk deel van de oplossing. Uh, door de natuur slim te benutten. Kan die ons enorm helpen bij het vastleggen van koolstof, het opnemen van CO2, maar ook bij het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? En nou ja, we hebben daar een beeld van gemaakt over hoe Nederland, als je dat op een hele grote schaal zou doen, hoe Nederland er dan uit zou kunnen zien. Dat, dat kaartje hebben we ook, okay. dat, dat kunnen mensen thuis ook, ook zien. Ja. Ja, nou ja en, en, en daarop kun je zien dat uh, nou ja, Nederland gewoon een, uh, in de toekomst een heel uh, groen en aantrekkelijk land kan zijn en blijven en nog wel uh, meer worden dan het nu is. Uh, en je ziet eigenlijk heel veel toekomstscenario's, dat, uh, nou ja, dat de helft van Nederland onder water staat en uh, nou ja, heel veel doemscenario's. En dit laat zien dat als we die natuur heel goed gaan inzetten en benutten, dat, uh, ja, dat Nederland uh, klaar is voor de toekomst en dat dat uh, ons heel veel uh, meerwaarde oplevert. Oké, okay, wat, wat, wat zou dat specifiek voor Ede betekenen? We liggen nu al dicht veel natuur in onze gemeente, velen we, de vallei. Wat betekent zo'n toekomstbeeld voor, voor Nederland, voor, voor Ede? Ja, nou ja, kijk, klimaatverandering gaat ook niet aan Ede voorbij. Hè. In 2018 is hier uh, al een hele zware regenbui gevallen met, ja. uh, met uh, wateroverlast en uh, schade tot gevolg. En nou ja, als je. Als je dit toekomstbeeld zou vertalen naar, naar, naar Ede, dan, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat de, de stad, hè, de, de bebouwing, veel meer groen bevat om juist die, uh, die regenbuien op te kunnen vangen, uh, nou ja, om de temperatuur omlaag te, laag te brengen, uh, maar ook om het leefklimaat gewoon in de, in de stedelijke omgeving aantrekkelijker te maken. Eigenlijk een hele praktische oplossing. Groen gebruiken in de openbare ruimte of in gebouwen. Ja, en dat levert heel veel op. En eigenlijk laat nu de coronacrisis zien hoe belangrijk ja. het is om een uh, hele directe groene leefomgeving te hebben. Dus uh, nou ja, dat, dat, het, het, het levert een bijdrage aan het klimaatprobleem, maar tegelijkertijd ook aan het verbeteren van de leefomgeving. Ja. En daarnaast uh, is de omgeving... Kijk, Ede is natuurlijk de kracht van Ede is groen. En uh, klimaatverandering gaat... Uh, ervoor zorgen dat wij ook veel meer te maken krijgen met periodes van droogte. We hebben op onze kaart uh, aangegeven, we willen veel meer bos in Nederland. Nou, in, in, dat kan ook hier in, in de regio uh, in Ede kan je investeren in meer bomen maar dat betekent wel dat je heel goed moet gaan nadenken en rekening moet gaan houden met ook die periodes van droogte. Dus je moet echt die ja, klimaatbestendige natuur uh, gaan realiseren. Ja, dus, dus ook andere natuur meer natuur ook, hoor ik. Ja. Is dat ook het advies wat u zou geven voor ons, voor in de omgevingsvisie, om, om de natuur een stevige plek te geven? Daarin? Ja, ik zou, kijk, het de, is de, de, de, de, de, de kracht van dit gebied. En ik denk uh, dat, dat je rekening mee moet houden met de ontwikkelingen die klimaatverandering met zich meebrengt, ja. om, uh, om daarover na te denken. Maar, maar dat juist versterken, dat, dat, uh, dat is volgens mij een hele goede, goede route naar, naar voren. Mooi, dank u wel. Nou, dan komen we meteen ook bij het volgende, volgende onderwerp. En wat natuur uitbreiden, dat er zou maar zoiets kunnen betekenen voor de landbouw. Nou, landbouw is belangrijk in onze gemeente. Veel, veel boeren in onze gemeente zorgen voor, voor een groot deel van ons landschap. Frits, wat kun jij vertellen over ontwikkelingen in de landbouw? Ik heb inderdaad eens even wat cijfers op een wijze van de landbouw. Je ziet uh, hier twee gegevens. ...de ontwikkeling van het aantal boerenbedrijven, het aantal landbouwbedrijven en het aantal hectares landbouwgrond. Eerst even die bedrijven. U ziet daar een mooie blauwe lijn. En dan ziet u dat in 1980 onze gemeente uh, ongeveer 1700, precies ze zijn 1670, boerenbedrijven telde. Dat praten we over 40 jaar geleden. Inmiddels 2020 is dat aantal gedaald naar 660. We zijn in de afgelopen 40 jaar ongeveer 1000 boeren gestopt. Dat wil niet zeggen dat het landbouwareaal met diezelfde vaat is afgenomen. U ziet daar de getallen, 9400 hectare landbouwgrond in 1980 tegen 7700 nu. En dan heb ik het echt over landbouwgrond in cultuur. Dus niet erfverharding, boerenstallen, sloten, boswallen, nee, echt weilanden en akkerlanden. We hebben het ook niet over bestemmingen. Dit is wat daadwerkelijk agrarisch in gebruik is. En er is dus een lichte afname geweest. Kijken we nu, even kijken of die al staat. Het duurt even. Ja, hier heb ik hem. Je ziet hier eigenlijk nog een keer dezelfde afname van die landbouwbedrijven, dezelfde blauwe, blauwe lijn van net, die duizend bedrijven, maar nu afgezet in diezelfde periode met de ontwikkeling van het aantal landbouwdieren. Ik zet ze even op een rij, je ziet ze ook voor een deel staan. Als je in 1980 kijkt naar het aantal kippen, toen hadden we 2,1 miljoen kippen. Inmiddels zitten we op 3,75. Hetzelfde is de ontwikkeling van de rundveeomvang, 67.000, gegroeid naar 146.000, je kunt het nakijken. En de varkenstapel met een kleine piek is iets gedaald van 250.000 varkens in 1980 naar een dikke 200.000 in 2020. Ik kan me voorstellen dat u nu helemaal murf bent van het aantal getallen. Kern is, er is het uh, aantal boeren verminderd. Het areaal, het aantal landbouwgrond is enigszins afgenomen. Het aantal uh, landbouwdieren is toegenomen. Dat is ontwikkeling van de laatste 40 jaar, Bas. Ja, dankjewel Frits. Dan gaan we naar een, een andere Frits, Frits van der Schans. Overigens geen familie van uh, wethouder uh, van der Schans, al wel ik begreep dat jullie ergens in 1700 een, eenzelfde voorvader uh, hebben. Uh, u bent werkzaam bij de Stichting uh, uh, Landbouw en, uh, en Milieu en nou, ook als boerenzoon ervaring met, uh, met de landbouw en, en ook in de samenwerking met, uh, met natuur. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor een uh, duurzame toekomstbestendige landbouw? Nou, de grootste uitdaging is dat je zeg maar, de, de ruimte die de landbouw nu heeft, dat, die, die kun je bijna niet meer alleen benutten voor de landbouw aan zich. Uh, je wil eigenlijk gewoon die, die ruimte is schaars in Nederland, en zeker in een gebied als hier in Ede, waar die ruimte is schaars. En, en je zou eigenlijk die ruimte gewoon multifunctioneel, meerdere keren. Uh, willen, willen benutten. Dus misschien wel en voor landbouwproductie, maar ook nog dat je iets bijdraagt aan de biodiversiteit, aan de natuur. Of dat je ruimte biedt voor recreatietoerisme of misschien voor duurzame energie. Dus dat je diezelfde oppervlakte, dat je die op meerdere manieren, en meerdere keren naast elkaar, over elkaar heen gebruikt, uh, omdat die ruimte dus schaars is en we het ons niet kunnen veroorloven om die ruimte maar één keer te gebruiken. Levert dat ook voor boeren mogelijkheden op om, om naar andere verdienmodellen, andere inkomsten toe te gaan? Is dat ook belangrijk? Dat is altijd belangrijk. En sterker nog, op dit moment zien we dat het verdienmodel bijvoorbeeld voor duurzame energie is, is zo sterk... dat er al partijen zijn die, die buiten de landbouw die al aan het azen zijn, zou ik bijna zeggen, op de gronden van, van boeren. Dus de, de bedrijven die de komende jaren gaan stoppen. Uh, die, die, die bedrijven die laten grond achter, als ik het zo mag noemen. Uh, en er zijn dus partijen buiten de landbouw die proberen die gronden te verwerven en die gaan daar dan of, of die zonneweides op, op plaatsen of die willen daar windturbines op plaatsen. Omdat de rendementen daarvan vele malen hoger zijn dan de rente, rendementen van de agrarische sector. Dus je moet ongeveer, in, kun je een, een zonneweide aanleggen op een perceel wat nu landbouw in, voor landbouw in gebruik is. Nou, dan zijn de opbrengsten in financiële zin vaak wel, wel tien tot, tot, tot meer dan twintig keer zo hoog. kun je er windenergie op realiseren, dan is het, is het nog weer een factor, nou ja, tien keer zo hoog. Dus dat is, daar is de landbouw geen concurrent. En er zijn dus partijen buiten de landbouw die aas op die grond. en die proberen dan die gronden te verwerven. en die proberen dan in overleg, in samenspraak met, met gemeente, provincie. ja, daar die, die duurzame energie te mogen gaan produceren. Dat, eh, dat boeren hun kunnen blijven boeren, ook in de gemeente Ede. Nou, dat is belangrijk dat in zo'n omgevingsvisie bijvoorbeeld, dat je aangeeft van ja wacht even, we willen een, een, een duurzame, een grondgebonden eh, landbouw. Ja. Een, een natuurinclusieve landbouw. Dat, dat, dat, dat kunnen die boeren leveren. Maar je gaat ook met elkaar iets afspreken. Van dat je niet zomaar een, een partij van buiten de ruimte geeft om, om in die energietransitie. ...alleen maar met energie bezig te zijn, maar dat ze ook een bijdrage moeten leveren aan bijvoorbeeld het, het, het landschap. Nou, dan wordt het alweer een heel ander verhaal. Ja. Kijk, een zonneweide eh, met landschap of met, met, met biodiversiteit eh, is op zich een hele andere zonneweide... ...dan eentje die je gewoon een perceel vollegt vollegt met, met zonnepanelen en dat het zo dood is als een pier. Dus u zegt ook, daar moeten wij als gemeente ook echt actief in gaan, gaan sturen, regels in, in gaan vaststellen. D dit lijkt me verstandig om in, in zijn omgevingsvisie, om daar in ieder geval een aantal richtlijnen en, en, en kaders te stellen. En hoe strak dat je dat doet, ja, dat is aan, aan, aan de gemeente. Maar hoe, hoe strak je het maakt, hoe meer dat je kunt, kunt, kunt regelen. Ja. Ja. Um, nu had u het net even over natuurinclusieve landbouw. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat betekent bijvoorbeeld een, een melkveehouder die uh, niet, niet alleen zijn koeien in de wei heeft lopen. Uh, maar doordat hij die, die koeien in de wei heeft lopen, uh, je kunt, iedereen die weet dat wel, want die koei die, vlatst die daar af en toe een keer stront. Uh, en als je dan een keer in de zomerdag eens gaat kijken wat zit er dan in die, in die, in die koeienflats, dan zul je zien dat er heel veel natuur, hele kleine natuurinsecten, bijvoorbeeld daar al in zit. Nou, die insecten die zijn nodig voor, voor de weidevogels. Die er ook zitten. En op die manier draag je op een hele kleine schaal draag je bij aan biodiversiteit. Maar natuurinclusieve landbouw kan ook zijn dat zo'n boer dat een, een houtwal heeft langs zijn percelen en dat je op die manier Helder. bijdraagt aan het landschap. Ja, fijn. Nou, inmiddels wordt er vanuit huis worden er allerlei vragen gesteld via de WhatsApp. Daar krijg ik ook een aantal van binnen. Ik ga daar even naar kijken. Een vraag uh, over landbouw, Dan om toch meteen weer naar, uh, naar meneer Van der Schand. <laughs> moeten, we niet, moeten we niet gewoon inzetten op minder kippen en koeien? Uh, ja, dat is, dat is een keuze en, en ik, ik verwacht in de komende jaren dat door de ontwikkeling, uh, de, de, de, de druk, de milieudruk die de, de landbouw geeft op, op de natuur, hè, de hele stikstofcrisis de afgelopen jaren hebben we er ja. veel over gehoord, uh, dat de, de veehouderij in Nederland dat die aanzienlijk zal gaan krimpen. En daar zijn eigenlijk op dit moment ook al een aantal programma's vanuit het ministerie op, op gericht. Dus een krimp van, van, van 10, 15, 20 procent van de veehouderij in Nederland. Die, die, die mogen we, zou bijna zeggen, op basis van die programma's wel verwachten de komende tien jaar. Ja. Um, dan nog een vraag. Ik, uh, ik, ik, stel, hem, ik stel hem even aan, uh, aan meneer Van Hatten. Waarom is biodiversiteit zo heilig? Wordt er gevraagd, ik weet niet of u daar een antwoord kunt geven. De natuur verandert immers ook door evolutie, dat is toch niet erg? Wordt de vraag gesteld. Ja, nou ja, kijk, de, de, er is vorig jaar een heel belangrijk rapport uh, verschenen... van een hele grote groep internationale wetenschappers... die hebben geconcludeerd dat 1 miljoen uh, planten en dieren... op dit moment met uitsterven worden bedreigd. En dan kun je je afvragen van ja, wat zo uh, uh, so wordt, maar... Uh, Volgens mij moet het heel duidelijk zijn dat uh, wij uh, allemaal ongelooflijk uh, afhankelijk zijn van uh, een groot deel van de natuur. En uh, er is vorig jaar ook een rapport geschreven van de Nederlandse Bank. Uh, die heeft geconcludeerd dat uh, Nederlandse financiële instellingen voor 500 miljard per jaar aan investeringen hebben uitstaan bij bedrijven die afhankelijk zijn van de biodiversiteit. Dus um, biodiversiteit is niet iets uh, leuk voor de bij, maar dat is iets wat uh, essentieel is voor onze hele economie, voor ons welzijn, uh, ja, voor, voor ons hele uh, ja, uh, zijn, zeg maar. Dus, uh, um, kijk ik even door de uh, vragen heen. Um, ook even een vraag aan de redactie. Kan het zijn dat ik vragen niet doorkrijg via dit scherm? Nou, dan ga ik een andere vraag graag aan u, u beiden stellen, want we hadden het al eigenlijk een beetje over. Het is een soort, ook door de stikstofcrisis lijkt er echt een, echt een enorme tegenstelling tussen natuur en landbouw te zijn. Gaat het wel, gaat het wel überhaupt samen, natuur en landbouw? U, meneer Van Hatten. Ja, er wordt in, uh, in Wageningen hier vlakbij er wordt heel veel onderzoek gedaan naar uh, natuur-inclusieve landbouw en, uh, en kringlooplandbouw en wat het dan betekent. En hoe ook uh, natuur en landbouw uh, slim gecombineerd kan worden. En uh, ja, daar zijn allemaal, uh, allemaal oplossingen voor. Er wordt trouwens ook onderzocht van hoe, hoe je uh, zelfs uh, zonneparken, zonneweides kan combineren met landbouwproductie. Um, dus we moeten veel meer toe naar uh, um, ja, multifunctioneel landgebruik. En uh, ja, daar zijn oplossingen voor. En uh, uh, het kan zeker. Ja. Ja. Meneer van Schans, u heeft er net al iets over gezegd. Ja, ik denk dat landbouw en natuur die hebben elkaar hard nodig hebben. Kijk, we zagen net al even op die sheet van, uh, dat het aantal insecten, bijvoorbeeld bijen, dat dat enorm terugloopt. Uh, nou, die insecten zijn door akkerbouwers, tuinders, die hebben die insecten hard nodig om hun gewassen te laten bestuiven. Uh, zijn die insecten er op een gegeven moment niet meer, dan, dan heb je daar een groot probleem. Uh, dus, dus landbouw en natuur hebben elkaar nodig en op zich kunnen ze ook goed met elkaar samen gaan. Maar het kan wel eens betekenen dat allebei op sommige momenten... Um, dan even anders naar na moeten kijken. Ja. Uh, dus dat, maar het, het, gaat, het gaat wel samen, en, en, en het zal ook, ook wel moeten. Ja, mooi, dank u wel. Um, ik heb een vraag binnen uh, voor wethouder van de Schans. Hoe kunnen maatschappelijke organisaties met hun opvattingen over de toekomst van Ede aansluiten bij de op te stellen omgevingsvisie? Nou, dat, kan op dat kan op verschillende manieren. We beginnen, en daar zal ik later ook nog iets over zeggen, vanaf morgen met een grote peiling waarbij iedereen kan aangeven joh, hoe zit jij in de wedstrijd als het gaat over die omgevingsvisie, wat vind je, wat vind je belangrijk? We gaan ook later nog bijvoorbeeld in gesprek met de verschillende dorpsraden en ik kan me ook voorstellen dat daar ook andere partijen bij betrokken worden. Uh, dus zo komen er op verschillende momenten totdat we die omgevingsvisie eerst in concept, hè, want we stellen hem eerst in concept vast, dat zullen we ergens rond de zomervakantie doen. Daarna stellen we hem definitief vast en met we bedoel ik eerst het college van BMW en daarna de gemeenteraad, want die gaat er uiteindelijk over. Uh, dus er komen nog verschillende momenten waarbij maatschappelijke organisaties, bedrijven uh, en inwoners hun input uh, kunnen leveren. Ja, dank u wel. Dan, dan nog een vraag uh, die binnenkomt. Uh, wanneer gaat die omgevingsvisie dan gelden? Uh, die omgevingsvisie die hangt onder de omgevingswet. En die omgevingswet die moet ingaan per uh, uh, 1 januari 2021. Uh, 2022. En het is dan ook de bedoeling dat die omgevingsvisie uh, van kracht is. Uh, dat die ons helpt, richting geeft, leiding geeft voor keuzes die we de komende jaren in Ede zullen maken. Oké, okay, dank u wel. Um, en dan nog een vraag. En dan helaas niet voor de, voor, of niet voor de experts, maar nog eentje voor de wethouder. Uh, hoe gaat Ede Natuur-inclusieve Landbouw stimuleren binnen de gemeente? Het ja, zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen en tegelijkertijd zeg ik wel ja, je, je rol als gemeente is beperkt, want het is niet zo dat die grond van ons is of we, we hebben daar ook uh, de landelijke overheid voor nodig. Er zijn overigens ook al stappen gezet vanuit het ministerie van LNV, en maar laat ik een voorbeeld noemen. Uh, we hebben als gemeente Ede zelf 200 hectare in, in eigendom, dat verpachten we aan, uh, aan boeren. Nou, we zijn daar nu mee bezig om te zeggen oké, okay, op het moment dat jij die grond pacht, dan willen wij dat je dat op een natuurinclusieve manier doet. En dat je dat niet alleen maar doet op de gronden die je van ons pakt, maar dat je daarvoor gaat kijken naar je hele bedrijfsvoering. Dus op die manier stimuleren we onze agrariërs, en een hele hoop doen dat ook al uit zichzelf, om de gronden die ze hebben zo goed mogelijk te beheren. Ja, dank u wel. Dan nog een vraag voor, voor de andere meneer van de Schans, Frits van de Schans. Er wordt gesteld, kan een boer straks nog een fatsoenlijke boterham verdienen in Ede? Is dat nog mogelijk? Ja, ik denk het wel. Maar het zal wel een andere boterham zijn dan, dan nu in de zin van dat je met andere activiteiten... dus als je zegt van ik wil gewoon helemaal toeleggen op bijvoorbeeld die kippen en ik wil daar gewoon mee bezig blijven, dan, dan, dan zal het eerder moeilijker worden dan, dan, dan makkelijk in de huidige situatie. Maar er zijn dus naast dat natuur inclusieve, is het ook het idee dat, dat boeren veel meer gewoon gaan, gaan produceren voor hun directe omgeving. In een omgeving. Als je hier in een omgeving zit met 100 meer dan 100.000 consumenten, dan is het eigenlijk een hartstikke mooi dat die markt zo dicht bij je zit. En dan zou je gewoon veel meer via dan wel uh, zelf producten te verwerken. En ook huis, huisverkoop, zou je veel meer kunnen doen. En, en de, de, de afstand tussen jou als producent en consument zou je kunnen verkorten door gewoon rechtstreeks te leveren. Ja, dat zou een mogelijkheid inderdaad uh, ja. zou kunnen zijn. Mooi. Um, ik zie op dit moment geen vragen hier uh, meer uh, binnenkomen. Uh, dat betekent dat wij... Uh, en dan heb ik nog een laatste vraag voor, uh, voor Werther van Schans. U heeft de, heeft de twee heren uh, de experts genoemd. U hebt ook allebei landbouw en natuur ja. in uw portefeuille. Ja. Als u bij de heren zo hoort, uh, wat kunnen we daarmee in de omgevingsvisie, denkt u? Nou, Er zijn een hele hoop dingen die ze hebben genoemd waarvan ik denk, van, nou, daar, moeten we, daar moeten we zeker wat mee. Maar laat ik er, laat ik er twee uitpikken. Eén, uh, dat is dat we die natuur die we hebben, uh, daar moeten we één heel erg goed voor zorgen. En we moeten ook kijken of we die nog meer in onze gebouwde omgeving kunnen betrekken. He, dus dat die, uh, dat die bomen die we tegenkomen als we richting bijvoorbeeld uh, de hei fietsen, uh, dat je die niet daar pas tegenkomt, maar dat die ook zoveel mogelijk in die stedelijke omgeving uh, terugkomt. Uh, Want het klopt als het midden in de zomer is uh, en ik loop bij mij achter de natuur in, dan is het daar een stuk koeler uh, dan op de straat. Dat zijn kleine voorbeelden die niet alleen voor 2040 van belang zijn, maar ook voor vandaag de dag. Uh, dus die omgevingsvisie gaat niet over uh, heel ver weg, maar gaat over ons leven vandaag. Een ander punt wat, uh, uh, wat, wat Frits van der Schans aanhaalt, dat is, ja, kijk ook goed naar die kwaliteit van het landschap. En kijk goed naar hoe je functies kunt, uh, hoe je dubbel ruimtegebruik kunt toepassen. He, want we weten allemaal dat die, die omgeving die is schaars. We hebben niet alle keuzes die we willen maken, die kunnen we niet allemaal op datzelfde stukje eten kwijt. Dus we zullen zoveel mogelijk slimme keuzes moeten kunnen combineren. Uh, en ik denk dat dat echt wel een hele belangrijke is voor die omgevingsvisie. Mooi. Ja, dank u wel. Uh, meneer Van Hattem, de heren van de Schans, uh, bedankt voor uw bijdrage. Uh, jullie gaan straks uh, uh, plaatsmaken voor andere gasten. Uh, in het filmpje heeft u een aantal... Uh, uh, ...heeft u kunnen zien dat Ede zich de loop der jaren behoorlijk heeft ontwikkeld. Dat Ede is behoorlijk, uh, Ede is behoorlijk gegroeid. Frits, uh, wat, wat kun je vertellen over de groei van Ede? Ik heb weer een aantal cijfers op een rij gezet over de bevolkingsgroei. Ik check even of de figuur inmiddels uh, bij de kijker thuis in beeld is. Bevolkingsgroei. Anders ga ik een... Ja, heel goed, daar wist hij. Nou, zet u even schrap, u krijgt een groot aantal getallen. Ik heb even voor u op een rij gezet. 1960 tot 2020, een periode van 60 jaar. Aan het begin daarvan, in 1960, had Ede 55.000 inwoners. En 1 januari vorig jaar waren we de 117, inmiddels zijn we te 118, gepasseerd. Als je snel telt, hadden we dus in die periode, dan heb ik het over 1960-2020, ruim 60.000 nieuwe Edenaren ontvangen. Dan is altijd de vraag, hoe ontstaat die groei? Waar komt die vandaan? Nou, dat is voor een deel de natuurlijke groei. Je ziet het in die figuur met die groene kinderwagentjes. Als je dat vanaf 1960 bij elkaar optelt, kom je in 2020 uit bij een aantal van 38.000 en er is ook eigenlijk altijd een 40% van buiten gekomen, dus van buiten de gemeente Ede. We noemen dat dan met een mooi woord het migratiesaldo. Dat waren er in 2020 zo'n 22.000. Onthoud vooral dat eigenlijk altijd de verhouding is geweest 60% natuurlijke groei en 40% kwam van buiten de gemeentegrens. Dus je ziet ook aan de rechterkant nog een prognosegetal, 124.950, ik had er 125.000 van moeten maken. Dat is een inschatting die er nu is over 2030, waarbij we moeten beseffen dat het altijd gebaseerd is op de daadwerkelijke woningbouwmogelijkheden. Wat betekent dat nou concreet? Als een bepaald plan nog niet door de Raad is vastgesteld of ruimte heeft gegeven, voorbeeld is Kern en Noord, dan zit dat nog niet in zo'n prognose wat ik hier heb staan. Dus waarschijnlijk worden die cijfers nog hoger. Nog twee getallen erbij. We worden ook steeds ouder. In 2020 is 1 op de 5 Edenaren boven de 65. In 2040 is dat 1 op de 4. Dus we vergaan van 18% om precies te zijn naar 24%. Ik hoop dat u mij nog kan blijven volgen. Ik heb het nu even gehad over de bevolkingsgroei van Ede in zijn totaliteit. Je ziet hier eens even op een rij hoe zich dat per kern, per deel van de gemeente heeft ontwikkeld. Je ziet hier uh, Ede-stad, maar je ziet hier ook de dorpen. De cijfers zijn te klein denk ik thuis om het heel goed te kunnen bekijken. Grofweg zijn we dus qua uh, uh, bevolking uh, met zo'n 60% gegroeid en je ziet het eigenlijk in alle dorpen wel terug. Ik heb ook even op een rij gezet, want ik ga een beetje tempo maken. Ik heb ook even op een rij gezet het aantal woningen. Het is goed om te weten dat we in 19. zit nu op 1970, begonnen zijn. met in de hele gemeente zo'n 18.000 woningen. 18.500. Inmiddels tikken we bijna de 50.000, de 49.000 aan. Dus forse groei gehad. Wat u in deze figuur, want ik ga u niet helemaal. Uh, door knuffelen met cijfers. Wat u hier in deze figuur vooral ziet, is dat alle dorpen in de afgelopen periode ongeveer verdubbeld zijn of meer. En dat de kern van Ede ongeveer verdrievoudigd is in die periode, 1970-2020. Een laatste, zet ik u even op een rij. De woningbouwbehoeften van de hele regio. Regio Foetvelde, acht gemeenten, u ziet ze op dit kaartje. Ede is ongeveer een derde van deze regio is een recent rapport, en daar wordt ik over gesproken. Ik geloof zelfs vanavond hier in het, raad, in het raadhuis. Hoe dan ook, is op een rij gezet een, een inschatting van de woningbouwbehoeften per gemeente. Eh, je kunt ze zo snel niet optellen, maar het beweegt zich in een totaalrange voor deze acht gemeenten. Tussen de 38.000 en de 42.000. Goed, ik eh, laat het even hierbij, want ik denk dat we genoeg getallen gehad hebben. Pas aan jou het woord. Ja, bedoel, Frits. Uh, onder andere daarover gaan we, gaan we doorpraten met uh, drie nieuwe gasten aan tafel: uh, Emiel Rivier, een deskundige op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Annette Duivenvoorde, expert op het gebied van, uh, van, van wonen in combinatie met, met zorg, meer de sociale kansen, zou maar zeggen. En wethouder Peter de Paten, verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling. Uh, en dus ook betrokken bij de, bij de omgevingsvisie. Uh, ik begin met, uh, met Emiel Rivier. Um, u heeft veel ervaring uh, landelijk ook met, uh, met stedelijke ontwikkeling en u, en u schrijft ook mee aan, aan wat, wat ze noemen de verstedelijkingsstrategie voor Arnhem, Nijmegen en de regio Food Valley. Het gaat dus over verstedelijking. Um, wat komt er eigenlijk op, op Nederland af de komende jaren volgens u en, en, en wat, wat gaan wij daar als ede van merken? Ja, euh, nou een hele interessante vraag. Het is een, het is, het is een grote opgave. Uh, hij is ook heel complex. Ik heb een, een, een stukje van de discussie hiervoor kunnen volgen die ging over landbouw en natuur. Uh, het, het gaat specifiek hier nu om een woningbouwopgave. Een woningbouwopgave, ik ga toch nog één getal noemen, uh, van 1 miljoen woningen. Het is een mooi rond getal wat er in Nederland bijgebouwd zou moeten worden voor uh, 2040. Er zijn zelfs politieke... Uh, ...meningen dat dit nog sneller zou moeten, uh, gezien het uh, nijpende woningtekort. Uh, dus dat is een, een gigantische bouwopgave alleen al, 1 miljoen woningen. Uh, maar die moet ook nog eens een keer uh, op een duurzame, inclusieve manier... ...en als het even kan ook nog uh, uh, enigszins betaalbaar, met respect voor het landschap... En uh, volledig, zoals wij dat noemen, uh, integraal bekeken met tal van andere afwegingen... om dat op een uh, goede manier tot stand te laten komen. Gaan we dat redden, 1 miljoen in, uh, in 2040, volgens u dan? Daar, uh, nou, Ik moet eerlijk zijn dat er wel uh, uh, uh, uh, ieder jaar door, uh, eigenlijk, uh, ja, door, door bijna alle gemeentes in Nederland... enorme inspanningen verricht worden om dat voor elkaar te krijgen. En je ziet ook dat dat steeds beter lukt. Uh, maar het blijft een grote uitdaging. En uh, ja, een crisis uh, zoals waar we nu in zitten... Uh, Maakt het niet eenvoudiger. De stikstofcrisis is ook een enorme uitdaging. Um, maar daar wordt heel hard aan gewerkt door heel veel mensen. Ja. Nou, nou komt, er komt er. Dat zei Frits net, net ook al. Er is een enorme behoefte aan, aan woningen. Ook in, ons, in, in de regio. Um, moeten we daarin meegaan als Ede? Wat moeten wij daar als Ede mee met die enorme woningvraag? Volgens ja, dat is, een, dat is een. Volgens mij. Nou, het, het, het, um, um, het, het is voor mij enigszins ongemakkelijk als u mij die vraag stelt, omdat dat uh, natuurlijk ook een, een heel politiek beladen vraag is. Hè. Maar ja. wij stellen wel de vraag uh, in, uh, in, uh, in het perspectief wat we voor de regio opstellen. Uh, het, het, het heet de groene metropoolregio. Dat betekent dat uh, um, Arnhem, Nijmegen, Food Valley uh, gecombineerd een sterke uh, economische regio wil zijn. Een, een leefbare regio, een, een, een plek waar het prettig is om te wonen. Uh, eigenlijk wil het zijn wat het nu al is, maar dan nog beter. Uh, en daar kan die toevoeging van woningen ook een enorme meerwaarde in zijn. Dus het kan ook een hele grote kans zijn, niet alleen maar een bedreiging. Um, en ergens is er ook nog uh, uh, zoiets dat als de wereld om je heen verandert, uh, dan ga je dat hoe dan ook merken. Dus uh, daar, de, uh, wat dat betreft denk ik goed dat Ede wel meegaat uh, in die vaart, maar wel zijn eigen, natuurlijk wel op zijn, zijn, ja. zijn eigen richting daarin zal moeten geven. We zien ook dat er steeds veel mensen vanuit buiten Ede, vooral ook momenteel vanuit de Randstad naar Ede komen. Wat, wat maakt Ede zo aantrekkelijk, denkt u? Nou, dat is een, het, het, het aantrekkelijke van Ede is dat het... Uh, um Laat ik zeggen, vanuit het westen geredeneerd uh, uh, en een van misschien wel de eerste plekken is, ontzettend goed ontsloten, heel goed verbonden ook met een uh, uitstekende spoorverbinding uh, en natuurlijk uh, hele goede snelwegverbindingen naar de belangrijkste werklocaties in Nederland, uh, maar ook ja, eigenlijk ligt het heel centraal, um, uh, ook ten opzichte van uh, regio's zoals de Brainport-regio Eindhoven en de uh, regio Zwolle uh, en het is natuurlijk een prachtige omgeving, uh, dus dat is voor heel veel mensen heel aantrekkelijk. Um, nou, daarbij is het qua woningmarkt ook nog steeds een, een, een aantrekkelijke plek. Uh, um, relatief moet ik daarbij zeggen, want ook hier is uh, schaarste is aan het ontstaan. Um, ja, en dat maakt dat veel mensen deze kant op kijken. En um, dat zal uh, naar mijn mening alleen nog maar sterker worden de komende tijd. Want we zien nu ook hoe de, uh, hoe de Randstad uh, zich richt op hoe zij de verstedelijkingsopgave kunnen inrichten. En dat zijn over het algemeen toch... Ja, ...hogere dichtheden binnenstedelijk, want iedereen uh, zit met die opgave... ...dat we het landelijk gebied willen sparen. En dat maakt dat mensen die dus ruimer en landelijker en in een groenere omgeving willen wonen... Uh, ...dat die steeds uh, vaker naar het oosten ja. kijken. Nou hadden we het uh, eerder deze avond over de flitspeiling die we gedaan hebben de, uh, de afgelopen week... ...en dat geeft 89% van de Edenaren aan liever in de stad of in de dorpen te bouwen... ...om, om grond ruimte te sparen voor, voor landbouw en natuur. Kan dat dan wel? Nou, dat is een, een, een belangrijke uitdaging, denk ik, voor, uh, uh, uh, voor alle professionals die daarmee bezig zijn. Uh, uh, ik ben van mening dat dat een heel, heel goed signaal is, uh, dat men zich ervan bewust is dat het, uh, uh, ja, dat het een heel waardevol uh, aspect is. Uh, maar ja, wij, wij zijn zoekende naar uh, mogelijke oplossingen daarin. Er, er is ruimte in stationsomgevingen, dus goed bereikbare omgevingen. Um, uh, er is ook ruimte aan, aan, aan randen uh, en ook binnen in die steden, uh, stedelijke omgevingen, uh, zijn er ruimte. Transformatielocaties zijn ook wijken die eigenlijk klaar zijn voor een nieuwe toekomst. Dus die kan je ook, kan je juist die extra woningen gebruiken... om die wijken te transformeren. Um, dus daar wordt nu nadrukkelijk naar gekeken. Ja, ja. mooi. Dank u wel. Um, meneer De Pater, wethouder bij de gemeente Ede. Um, wethouder ruimtelijke ontwikkeling, maar ook gewoon Edenaar en, en fietsliefhebber. Hoe kijkt u nu aan tegen de, de, de ontwikkeling van Ede de komende twintig jaar? Um, edenaar, niet uh, geboren, wel getogen... Uh, ik heb wel vanaf afstandje al een tijdje naar Edis zitten kijken ook en uh, ik herken me ook in die, in die mooie uh, omschrijving van, uh, van onze gemeenschap. Op de vraag hebben wij een keuze in die groei, hè. Dan moet je ook uh, uh, schuldbewust in jezelf terugkijken. We hadden onze gemeente afgelopen 20 jaar niet zo mooi moeten ontwikkelen, niet zo veel banen moeten creëren, niet zo veel stageplekken voor de kinderen moeten maken. Want mensen ontdekken dat mensen er massaal op af En ergens is het nuttig dat we nu die keuze bij onszelf neerleggen, laten we het gebeuren we nemen regie. Daar is de omgevingsvisie. Omgevingswet, uitstekend instrument voor in mijn ogen. Want dan moet je nadenken over alles tegelijk. Economie, infrastructuur, eh, gebiedsontwikkeling, eh, stoppende boeren, doorgaande boeren, eh, intens, eh, eh, hoe ze dat? intensiveren, extensiveren. Moeilijke woorden, maar gaan we dus eh, eh, iets op deze schaal met de omgeving van Ede doen, moet je alles tegelijk benoemen. Dat is wat ik wilde zeggen. Het is een ingewikkelde discussie. En ik probeer ook probeer ik mijn aandeel aan te leveren. Ik probeer het zo begrijpelijk mogelijk te doen. Ik heb mijn waarschuwing gehad, niet te veel jargon. Een vergezicht over Ede, dat vraagt u mij. Hè? Hoe ziet Ede er over nu en twintig jaar uit? Volgens mij uh, gaan wij slimme ruimtegebruik zien. Wij gaan sowieso een geweldige omgevingskwaliteit zien. Want we denken er goed over na. Wij gaan ook zien dat er uh, meer publieke ruimtes komen. Hè? Als het gaat over sport, als het gaat over wandelgebieden, uh, als het gaat over uh, uh, parken. Nu al zie je in de huidige tijd dat de behoefte aan gemeenschappelijke ruimte waar je kan sporten of elkaar kan tegenkomen groot is. Dat gaan we in Ede ook zien. Uh, karakteristieke architectuur verwacht ik ook. Hè? We hebben mooie doorkijkers, we hebben enge. Uh, wij willen niet langer een, een eenzame notariswoning in het open veld, maar we willen gewoon mooie materialen mooie uh, uh, textuur, uh, uh, of dat het riet of hout is of groene inpassing, maar we gaan wel laten zien aankomende 20 jaar dat we daar ook over nagedacht hebben. Um, wij uh, uh, willen uh, wat mij betreft Ede volop ruimte bieden ook aan de werkgever en hoe doen we dat dan? We hebben een, een, een, een schaarse ruimte, we hebben misschien in Ede 1500 uh, hectare weg te geven. Aan nieuwe ontwikkelingen, we hebben 3000 aan claims, hè? mensen die dus, uh, mensen partijen, bedrijven die daar gebruik van willen maken. Er is schaarste. Hoe gaan we dat indelen? Uh, wij zeggen wat de woningen betreft, hebben we elk nieuw huis een baan erbij. Gaan we dat dan op onze schaarse industrievelden uh, uh, neerleggen of staan we wat meer toe in die dorpen? Dat zijn de uh, grote kwesties. Ik heb daar ook nog niet eens een heel precieze mening over. Want als je er een mening over voor moet je met terugwerkende kracht misschien gaan handhaven. Um, ik denk dat het landelijk wonen ook toeneemt, mits de particulier die dat doet, ook de verantwoordelijkheid voor het landschap op zich neemt. Nou, dat zijn wat trends die ik voorspel. Ik ben geen helderziende, maar je ziet het aan de dagelijkse agenda terugkomen. Mooi, dank u wel. Um, tijd voor weer wat uh, cijfers uh, van Frits. In, in het filmpje zagen we verschillende beelden van, uh, van Edenaren. En Frits, um, hoe gezond en veilig is Ede eigenlijk? Ja, qua gezondheid, maar ik wacht even. Of, ja, daar hebben we hem. Ik heb twee gegevens even op een rij gezet. Overgewicht en bewegen. Eerst maar eens even het overgewicht. Geen nieuws, maar we worden natuurlijk allemaal een stukje zwaarder. Je ziet hier even op een rij een aantal ontwikkelingen. En wat is dan overgewicht? Dan nou wordt het bijna technisch, ga ik niet doen. Maar dan hebben we het over een BMI-score, de Body Mass Index. Nou, ga maar even googlen. Maar de meeste mensen onder ons weten het wel. En als je tussen de 18 en de 25 scoort in de in die bmi dan bij het goed van gewicht zit je boven de 25 en de 30 bij je matig en zit je boven de 30 heb je ernstig overgewicht nou wat zie je hier daar gaat het dan even om dat is de categorie met overgewicht en in 1981 is dat landelijk voor het eerst eens goed gemeten en toen was duidelijk dat 33 van de nederlandse bevolking had last van overgewicht Inmiddels zijn we dat ook op Edese schaal aan het meten. En als we naar de meest recente cijfers kijken, dan weten we dat de Nederlander inmiddels 50% van de Nederlander overgewicht heeft. U had het die 30% in 81 en dan nu die 50% in 2020. Ede doet het wel iets beter, 44%. De verwachting is in 2040 dat 60% van de Nederlanders overgewicht heeft. En Ede wel wat minder, maar toch ook altijd nog een 55 We volgen die negatieve trend, lijkt het wel. Dus daar is denk ik wel wat te doen. Ik heb nog uh, een ander beeld. Oei, even kijken of die er nog komt. Even kijken. Ik, bij mij staat het beeld op zwart, maar ik ga even opnieuw proberen. Ja, bewegen. Ik heb toch ook zin om er even met een positief cijfertje af te sluiten. Bewegen, we hebben een zogenaamde beweegrichtlijn. Ik heb even nagezocht van wat is dat dan precies. Dat betekent dat je vijf dagen in de week, dus vijf van de zeven, tenminste een half uur intensief moet bewegen. Dat betekent zoveel als een half uur wandelen of een half uur tornieren en dan stevig doorwerken of een half uur uh, fietsen. Als je dat elke dag doet, vijf dagen in de week, dan heb je, voldoen je in elk geval aan de bewegingsrichtlijn. En dan is het wel leuk, Ede doet dat toch net even wat beter dan de gemiddelde Nederlander. 52% van de Nederlanders haalt in je richtlijn, Ede doet dat 56%. En zoals je in de figuur kunt zien, gaat dat de komende periode nog wat toenemen. Ik wilde dat toch even kwijt, Bas. Dat is mooi. Dank je, Frits. Uh, ondertussen kunt u nog steeds uh, vragen stellen via WhatsApp. Ik kan ze vandaag niet allemaal aan onze gasten stellen, maar we gaan ons best doen om volgende week alle vragen te beantwoorden op de website. Ik ga door met Annette Duivenvoorde. Ik werk bij Platform 31 en u heeft, heeft ook landelijk veel ervaring in het ontwerpen van, van aantrekkelijke woonomgevingen... om te zorgen dat mensen ook lang in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Wat is er volgens u nodig om het wonen aantrekkelijk te houden? Ja, Goedenavond, uh, dankjewel voor, um, uh, voor de uitnodiging om juist iets te mogen vertellen over het langer thuiswonen, hè? want uh, omgevingsvisie is heel erg ruimtelijk ingestoken, maar het gaat ook om van ja, wat is de Edenaar en waar heeft die behoefte aan? En um, ik heb gekeken van goh, wat is nu eigenlijk langer of nodig voor het langer thuiswonen van de oudere doelgroep, de senioren? En uh, we worden ook, naast dat we allemaal uh, meer bewegen, en heel fijn dat Ede daarin uh, eigenlijk beter doet dan het landelijk gemiddelde, worden we ook allemaal ouder. Um, maar hoe geef je daar nu vorm aan? Hè? Dat langer, we worden ook allemaal ouder, we leven langer. En wat is dan nodig om dat langer thuis, we wonen allemaal in onze eigen woning, om dat uh, uh, goed te blijven doen? En wat daarvoor nodig is, is eigenlijk een geschikte woning, een goede woning. Uh, dan heb je bijvoorbeeld over de term levensloopbestendig, uh, heb je bijvoorbeeld over een woning zonder uh, trappen. Uh, heb je het uh, over dat je, als je echt wat minder goed ter been wordt, dat je er ook met je rollator doorheen kunt. Hè? Door de, door de uh, mate van de deur. Dus dan heb je het over dat soort zaken. Dus het gaat om langer thuis, het om een goede woning. Die daar uh, geschikt voor is. Net zo belangrijk is een sociaal netwerk. Heb je buren, heb je aanspraak, heb je uh, een vereniging, heb je, uh, waarmee je dat ommetje kan lopen. Uh, eigenlijk dat soort zaken, die zijn cruciaal. Uh, dat sociale netwerk uh, is dat. Maar dat vraagt ook omdat je er kunt komen. Dus het gaat ook om een openbare ruimte. die uh, rollator proof is. Als ik het even uh, richt op, uh, op die senioren-doelgroep. Uh, maar een openbare ruimte die uh, toegankelijk is. en waar je goed kunt bewegen. die is voor alle leeftijdsgroep uh, goed. Dus ook voor jonge kinderen. maar ook juist voor uh, mensen op meer op leeftijd. Uh, en naast uh, geschikte leefomgeving. heb je ook um, voorzieningen nodig. Van goh, in nabijheid, uh, zeker als je wat ouder bent en wat minder uh, afstanden kunt afleggen, uh, wil je eigenlijk um, uh, de dagelijkse boodschappen thuis kunnen doen. Ja. Uh, je wil belangrijke voorzieningen, denk bijvoorbeeld uh, aan een thuiszorg uh, of juist een, uh, een zorgpunt of een ontmoetingsplek, een buurthuis. Ja. Dat soort zaken zijn nodig. Moeten die dan ook in elke wijk uh, voorkomen, die voorzieningen? Um, nou, het is eigenlijk heel goed om te kijken wat is nu in welke wijk nodig. Dus eigenlijk moet je dat vragen aan de doelgroep zelf, van, ja, ja. Uh, die er woont. Van ja, waar hebben jullie behoefte aan? Kun je heel goed kijken vanuit de planologie, hè, wat zien we aan leeftijdsopbouw? Kun je afleiden aan het type woning wat er staat of wat je er wilt gaan, uh, gaan maken? Uh, maar als je terugkijkt, elke wijk, en dat zie je heel mooi in de groei van jullie uh, gemeente... Allerlei periodes dat er nieuwe wijken of aanvullende projecten gerealiseerd worden. En daar moet je zoeken van: goh, wat moeten we hier nog toevoegen of wat is daarvoor ja. nodig? Ja. Dus kijk per wijk. Ja. Nou zijn wij bezig met het maken van een omgevingsvisie en u noemt een aantal elementen. Wat is nou echt, wat moeten wij nou echt in die omgevingsvisie regelen om te zorgen dat de, de ouderen beter uh, kunnen of langer kunnen blijven wonen in hun eigen wijk? Wat, wat is volgens u het belangrijkste? Nou, ik denk uh, dat je moet zoeken dat of die woningen geschikt ja. zijn, dus daar. Hè, dus altijd. zoek naar een kwalitatieve toevoeging daarvan. Um, uh, zorg ook dat het niet alleen om het huis gaat, want het gaat ook om van zij die, de, is er zorg te regelen, is er uh, die voorzieningen in nabijheid. Dus je moet um, een beetje kijken naar de combinatie van het huis en de plek waar die staat ja. en hebben mensen daar uh, hun sociale netwerk. Uh, en uh, ik gebruik wel vaak de term de triple A, geleend uit het bankwezen. Yeah. De a staat voor arts, Aldi en apotheek. Okay. En afhankelijk de wijk, uh, dan heb je soms meer de, de Albert Heijn als type supermarkt en wat je kunt veroorloven. Maar dat zijn eigenlijk drie zaken waar je op wijkniveau naar moet kijken. Want echt dat wijk, hè, dat buurtje waar mensen wonen yeah. en waar je contacten hebt, daar wil je dat mensen langer thuis uh, kunnen blijven. Dus ook in de omgevingsvisie moeten wij zorgen dat die buurtjes, die wijkjes, dat die blijven ontstaan. Dat we die vasthouden en dat ook als we nu ontwikkelen, dat we daarin verder, verder moeten gaan begrijpen. Ja, dat je dat vasthoudt en echt ook met dat oog gaat kijken. Ja, mooi. Dank u wel. Um, we kijken weer naar wat, uh, wat, wat publieksvragen uh, aan de, aan de gasten die hier aan, uh, aan tafel uh, zitten. Um, Eerste vraag voor, uh, um, voor mevrouw Van Duipvoorde. Als de gemeente Ede vergrijst, hebben we een ander soort woningen nodig. Hoeveel eengezinswoningen gez komen er dan vrij? Ja. Dat is een hele mooie vraag. Ja. Uh, want uh, kijk, als je in een eengezinswoning woont, en, uh, uh, dan is zo'n woning, die gebruik je op een gegeven moment niet helemaal meer. Nee. Dus dan zou je eigenlijk moeten kijken van de woningen die je toevoegt, hè, dus nieuw gaat bouwen of uh, transformeren van, goh, wat, de, de, de, er is een groei naar meer één en tweepersoonshuishoudens en zeker op hogere leeftijd dan... De, de, dus er is eigenlijk beho ontzettend behoefte om eigenlijk wat meer uh, woonvarianten voor senioren te maken. Hè? Dus we, hebben, de, de, we zijn allemaal opgegroeid in, als je jong bent in een gezin in een soort eengezinswoning. Hè? Dus, maar wat is dan het stapje daarna? Hoe maak je dan nog een carrière als je... 55, 65 bent, waar je nog prima tien jaar, twintig jaar uh, gezond en vitaal woont. Ja. Bied daar woningen voor. En dat is anders dan wat we nu nog bouwen. Ja. Dus daar mag meer onderzoek naar. Is dat ook een deel van de oplossing, meneer Rivier, voor die enorme hoeveelheid woningen die, die we eigenlijk nog moeten bouwen de komende tijd? Ja, absoluut. Het is alleen wel een hele ingewikkelde om op te sturen. Ja. Uh, en dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je heel precies moet weten... Um, uh, of mensen ook echt bereid zijn om, om dat te doen. Als iemand in een heel fijn huis woont waar hij uh, al twintig uh, jaar woont en misschien ook al uh, uh, misschien nog wel veel langer en, en uh, waar de kinderen al lang het huis uit zijn en waar hij een hele fijne tuin heeft die hij zelf heeft uit, aangelegd en waar zijn hele sociale netwerk om hem heen is... Uh, ja, dan blijf je daar misschien toch wel tot het bittere eind zitten. Ja. Um, en, uh, en dat is natuurlijk ook iemands goed recht. Dus ik denk dat het heel erg passen en meten is. Wat wel natuurlijk een heel belangrijk item uh, kan zijn in, in bepaalde stadswijken... dat is dat je nadenkt over je sociale programma. Uh, dus ook in die sociale woningbouwopgave... Sociale huurwoningen bedoelt u dan? Ja, en er wordt zelfs nu ook uh, gekeken naar uh, iets, zoiets als sociale koop. Hè. Dus kunnen we nu ja. nadenken over dat meer mensen die wooncarrière in kunnen... Um, en dat er inderdaad een enige beweging komt. Uh, en dan is het zeker zo dat, uh, dat, dat ook voor, uh, voor die vergrijzing... dat je daar beter, eigenlijk een beter aanbod kan maken. Maar dan moet je heel goed kijken. Ja. Uh, dat, dat zal in de ene wijk uh, zijn mensen misschien makkelijker te verleiden... Uh, dan, dan, dan in andere gebieden. Uh, en daar, daar moet je misschien meer je best doen. Ja, dank u wel. Vraag voor, uh, ik, ik denk voor, uh, uh, voor meneer De Pater. We zijn al de gelukkigste stad van Nederland... 2018 uitgeroepen tot de gelukkigste Gemeente van Nederland. Maar moeten we ook niet de gezondste stad van Nederland worden? Uh, ja, dat vraagt u aan mij als wethouder Bijvoorbeeld, ja. <laughs> nou, ik ben al vrolijk van die uh, laatste cijfers, ook van Frits uh, de Scherman. Wij uh, uh, hebben in, in, in heden best wel... Best wel... Bovengemiddelde cijfers. Maar omdat je, eh, om, de, om daar nou op te gaan, gaan eh, jaarlang te, te gaan rusten op je laureis, dat moet je niet doen. We hebben hier namelijk een te mooie omgeving, een te sportieve omgeving, hè, om er, eh, om er eh, eh, ja, onder het gemiddelde te duiken, om er dikker van te worden. Ja. Maar dat zit hem in heel veel zaken. Hè. Dan moet je ook op scholen een gezonde koks toelaten. Ook, hè. Dan moet je bij de kiosk, bij het nieuwe station straks ook de fastfoodketens uh, gaan beren. Dan moet je op allerlei manieren je voerthema uh, thema gaan uitdragen. Je moet gezonde leefstijl uh, gaan uitdragen. Zichtbaar en ook uh, de bewoners enthousiast krijgen. Zonder repressie hè, wat mij betreft. Mijn grondhouding is ook dat je het moet verleiden. Wij doen dat al met mooie mountainbikeroutes. Wij doen dat al met, uh, met uh, sportapparaten uh, uh, in, uh, in de stadsparken in de vrije natuur. Uh, ik denk wel dat we een voorbeeldfunctie moeten durven oppakken, ja, met een beetje resultaatverplichting. Dus we moeten ook uh, ambitie hebben en zeggen, ja, we blijven boven gemiddeld gezond en we geven het goede voorbeeld. Oké, okay, dank u wel. Uh, nog een kijkersvraag, uh, ook weer voor, uh, voor meneer De Pater. Een aantrekkelijke woonomgeving begint toch met een aantrekkelijk centrum. Waarom wordt dat niet meegenomen? Ja, meer dan, uh, er wordt meer dan dat meegenomen. Uh, uh, aanhakend op het eerste verhaal, meer woningen betekent ook betere voorzieningen, sociaal. Cultureel, sportief, betekent meer geld voor infrastructuur, betekent ook meer bezoekers van het Ede Centrum. En we zijn al nauwkeurig aan het ontwerpen. Als wij de kazennetrein ontwerpen, gaan we daar geen uh, winkelcentrum bouwen, waardoor we nog meer uh, bezoekers van het centrum weghalen. We denken uh, goed na, Rob. we hebben afgelopen jaren gedaan. Wat je niet tegenhoudt, is de verandering in winkeltype, verandering in winkelgedrag, hè, de opkomst van het online shop en als laatste doodsklap de coronacrisis. En dat weten we ook. Eerste antwoord is dat we de... De winkelmeters die we te veel hebben gaan transformeren, lelijk woord. Daar gaan we dus mensen in laten wonen. Dat werkt in de kering, hè? Minder leegstand en meer bezoekers voor het Edecentrum. Dat is de eerste klap. Het tweede wat we doen is zorgen dat wij mooie duurzame hybride formules krijgen hè, van winkels voor kleding of andere uh, doelgroepen die ook een uh, goed lopende winkelwebsite uh, hebben. Dus u zegt naast alle lopende acties. Het centrum wordt ook meegenomen in de omgevingsvisie. Ja, 100%. En de mensen die klagen over het centrum, moeten ook een bijdrage leveren om naar het centrum te moeten komen. Dan klagen ze niet centrum. meer, want dan is het levendig. Ja, en de omgevingsvisie die, die, die kan niet om het centrum heen. Het is het hart van je stad. Helmer. Meneer Rivier, vraag nu. u. Dat is wel een interessante kijkersvraag. Denkt u dat Ede gaat uitgroeien tot een soort Randstad aan de Veluwe? <laughs> um, nee. Maar ik wil wel een, een, een, een, extra, uh, uh, toch een extra toekomstperspectief uh, wel geven. Um, de manier waarop ik Ede zie, is uh, niet als een op zichzelf staande plaats. Uh, ik, ik zie een combinatie uh, tussen Ede, Venendaal en Wageningen... eigenlijk als een, een, een heel sterk uh, en, en potentieel nog... Echt heel sterk uh, economisch centrum. Als een uh, soort randstad als, van. Nou, niet als een randstad, maar als een, als een plek. Een plek waar veel gebeurt. Uh, wel een, een, een, een dynamischer stedelijkere omgeving. Maar misschien wel een, uh, een, een hele nieuwe versie van een stedelijke omgeving. Een stedelijke omgeving met enorme nabijheid van groen en echte landschappen. Uh, misschien wel een soort stad wat we nog helemaal niet zo kennen in Nederland, wat hier stiekem aanwezig is. Hier liggen een aantal plaatsen zo dicht bij elkaar, zo mooi verweven met, uh, met eeuwenoude landschappen, uh, dat ik denk dat het een enorme kans is met uh, zo'n topuniversiteit, hè, internationaal gerenommeerd, uh, uitstekende bereikbaarheid uh, en, ja, en zoveel lokale culturele waarden. Ik zie echt mogelijkheden om dit een een heel stevig iets te maken. Alleen, ik denk dat Ede dat niet alleen kan. Ik denk dat, dat je echt als gemeente samen daarvoor uh, moet gaan staan... en in een goede afstemming dat uh, tot stand moet brengen. Meer samenwerking dus. Um, en, en nog een vraag voor u. Uh, het, het, nou, het centrum leeft, dat blijkt ook uit de vragen die we binnenkrijgen. Uh, ik, ik, ik lees hem voor. Een gezellig stadshart is cruciaal. In Ede is veel leegstand, geen logische leuke looproutes. Wat kan je daaraan doen? Geen idee of u daar deskundig op bent, maar... Ja, nou ja, ons bureau uh, uh, ontwikkelt ook uh, dat soort strategieën. En dit is overigens iets wat, uh, wat, wat ook niet uniek is voor Ede. Hier, uh, hier is, dat speelt in, in heel veel plaatsen in Nederland. Um, uh, uh, ja, de, de, de wethouder gaf net al een, een heel aantal goede voorbeelden. Um, uh, maar dat kan ook, uh, uh, de, ook in de planvorming kan, en ik weet ook dat daar in Ede naar gekeken wordt, ook echt goed uh, gekeken worden, hoe kan je nou uh, uh, uh, je... Ja, eigenlijk de... Ja, het, is, het is ook weer zo'n vakterm. Ik probeer even een goede taal te vinden hoor. Maar hoe kan je nou zorgen dat er is nog steeds heel veel dynamiek. Er zijn toch nog echt wel veel mensen uh, die langs... Maar hoe kan je nou zorgen dat iedereen op diezelfde plek komt? Hoe kan je nou die massa maken van mensen dat ze naar die plek gaan waar die interactie plaatsvindt en waar je dus die goede horeca kan, kan neerzetten. Dat ook weer het nieuwe mensen aantrekt. Ja, dan en dan dat weer is weer wel een mooie sterk. trend, want, want ja. weliswaar staat het winkelbestand onder druk. We zien ook een enorme toename van het gebruik van horeca en verblijfsfuncties in de afgelopen jaren. Dus daar zit een wisselwerking in. En uh, ja, dat, dat, dat, dat is voor iedere gemeente op dit moment een uitdaging om daarin te gogen. Ja, dank u wel. We gaan naar de laatste kijkersvraag. Meneer De Pater, waar komt het Stadspark van Ede? Um, ja... Um... Ik ga geen scope uh, verklappen. Ik, uh, ik ga het niet voor het eerst vertellen, hè, want collega Van der Schans die komt nog een keer naar buiten ermee. Uh, hij staat in de planning volgens mij tegelijkertijd of na de aanpak van het museumplein of tevoren, dat weet ik niet precies. Hè, maar wij zitten hier in de, in de lobby van het Raadhuis van Ede. En als ik zeg hij komt achter mij, kom ik er dan mee weg? Uh, dit, dit is uw antwoord op een open kijkersvraag. Ja. Uh. Yeah. Um, voordat we doorgaan, hebben we nog een laatste vraag uh, aan onze twee uh, experts hier aan tafel. Uh, ik zei het net al, Ede is in 2018 uitgeroepen tot de gelukkigste gemeente van, uh, van Nederland. Daar zijn we natuurlijk trots op. Wat, ziet u, wat zien jullie nu als de grootste uitdaging om zo'n positie te houden? Hè? Waar moeten wij nou hard voor gaan om te zorgen dat we de gelukkigste blijven? Vanuit, vanuit uw perspectief, uh, mevrouw Duivenvoorde. Uh, nou, als je, als je doortrekt naar uh, uh, langer en gelukkig leven en ouder worden. Um, uh, op de aarde zijn er een aantal plekken waar mensen nu al meer dan 100 worden. Niet één iemand, maar meerdere plekken. Dat heet Blue Zones. Uh, en er is onderzoek gedaan van wat maakt nu dat mensen daar zo goed en gezond en gelukkig oud worden... En uh, dat gaat om voeding, hè, gezonde voeding. Uh, maar het gaat eigenlijk, en dat is nog belangrijker, om zingeving. Uh, reden hebben we om uh, op te staan, contact met elkaar te leggen. Dus ik denk als je uh, als Ede daar bewust van bent en dat goed ophaalt. Van goh, wat zoekt deze in, onze inwoner en waar houden we, laten we hem gelukkig blijven. Uh, dat is het belangrijkste. Dus ga op zoek naar blinde vlekken ook hierin. Ja. Oké, okay, dank u wel. Meneer Rivier? Uh, ja, ik... ik, ik, ik um... Ik, er, er vindt een strijd plaats tussen twee antwoorden in mijn hoofd. Dus ik ga ze misschien allebei proberen mag, te geven. Dat al, mag, ja, als het kort is. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, vanuit onderzoek wat we onder, onder andere ook zelf uitvoeren, ook in de samenwerking met Teno. Uh, het komt heel duidelijk naar voren dat een heel belangrijk onderdeel van levensgeluk heeft te maken met welvaart. Dus mijn, mijn eerste advies zou, een soort van, uh, uh, zou zijn, houd de focus uh, op, om te zorgen dat je welvarend blijft als gemeente. Um, dus blijf ook vernieuwend en zoek naar nieuwe manieren. Uh, en, uh, dat, dat, ja, uh, nadenken over nieuwe manieren waarop hier economie kan plaatsvinden. Nou, dat is een beetje een, een, een economisch verhaal. Gaat, misschien lijkt het lijkt misschien over geld te gaan, maar het gaat echt over welvaart en, en, uh, en economische positie van mensen. Uh, en dat is belangrijk dat, dat, voor, voor levensgeluk en de mogelijkheden die je hebt. De andere kant is wat hier al is. En dat is de prachtige groene omgeving. Is echt, een, uh, echt iets om te... Um, ja, om te beschermen, om te koesteren. En wat volgens mij ook heel veel intrinsieke uh, levensgeluk met zich meebrengt. Um, dus ja, die twee dingen die staan soms op gespannen voet uh, in ruimtelijke ordening. Dus daar liggen uitdagingen. Maar dat waren de twee uh, antwoorden die in mijn hoofd uh, meteen ja. naar voren kwamen. Dank u wel. Um, we gaan richting, uh, ging, richting uh, afronding. Um, maar voordat we weggaan, uh, gaan we natuurlijk even kijken naar uh, de tekeningen die gemaakt zijn door, uh, door Geert Gratema, zijn die al beschikbaar, uh, meneer Gratema? Hebben we, al hebben we al tekeningen, kunnen we die in beeld uh, brengen? Nee, blijven zitten. Kijk zo, kunt u laten zien wat u getekend heeft? Kunt u er iets bij vertellen? Oh, ja, sorry, ik zag niet dat... Uh... Uh, ja, nou, dit is uh, uh, grof gezegd, dit is een samenvatting van alles wat ik gehoord heb uh, vanavond en... Uh... De dingen die mij opvielen en die mij de moeite waard leek om het uh, langer vast te leggen. Er is heel veel gesproken over natuur, dus uh, uh, het conflict tussen landbouw en natuur heb ik uh, in deze tekening geprobeerd uh, weer te geven. Ja, gemeente, die Moet ik iets harder praten? Dan ja, dan ben ik, uh, oh, ik, ik heb dit ding hier, uh, oh. ik zal dat dichter oh. naar me toe ja, deze tekening gaat over het, uh, het slimmer benutten van kleinere gebieden van natuur. Ik weet niet of er nog meer zijn. Ik heb er hier nog eentje. Ik van... oh, ja, dat, uh, maar die spreekt wel voor zich, denk ik. Hè? Ja, die spreekt voor zich. Mooi. Al die uh, tekeningen zijn, zijn terug te vinden op onze, uh, op onze website. Die kunt u uh, uh, vanaf morgen waarschijnlijk uh, daar, uh, daar vinden. Uh, uh, uh, dank u wel. Um, wat is, is er meneer Van Schans ook weer even aangeschoven? Hij uh, heeft ook even naar de tekening gekregen. Uh, wat valt u op? Ja, wat me opviel, en dat is ook wel een beetje wat, wat in het staatje van het vorige gesprek nog, uh, nog bleef hangen, van joh, zorg voor dat groene kapitaal, bu buiten dat uit, maak daar gebruik van, zorg dat dat, zo, uh, zorg dat dat zo blijft. En dat komt ook in dat eerste plaatje wat mij betreft terug, die combinatie van landbouw en natuur. En er zijn een hele hoop mensen die daar graag doorheen mountainbiken, langs fietsen, uh, doorheen wandelen op een klompenpad of, uh, of midden in het bos. Uh, en, en dat dat, hangt, uh, dat blijft me ook echt wel bij vanavond, van joh, let op dat groene kapitaal wat je hebt in je gemeente en versterk dat ook naar 2040 toe in die omgevingsvisie. Ja. Dank u wel. Nou, dan komen we nu echt aan het einde van, uh, van deze avond. Uh, uiteraard uh, bedank ik uh, de gasten, uh, deze drie, maar ook uh, de andere drie die hier aan, uh, aan tafel uh, zaten. Bedankt u thuis voor het stellen van, uh, van de vragen. Uh, we hebben er een aantal kunnen beantwoorden, de rest uh, beantwoorden we nog uh, op onze website. Nou, op die website kunt u ook deze uitzending terugkijken, is ook het filmpje te zien en de presentatie die eerder gegeven is en uiteraard de tekeningen. En niet onbelangrijk, vanaf vanavond is er ook een link naar een online peiling. Een peiling, een soort enquête met allerlei vragen over de toekomst van Ede. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Edenaren die enquête invullen, want dat, dat helpt ons enorm bij het maken van, van de omgevingsvisie. Goed om te weten, over twee weken, 3 februari, is er weer een uitzending um, over de omgevingsvisie, de tweede. Dan uh, hebben we het over uh, de, de opgaven waar Ede over staat. Zijn we vandaag mee begonnen, gaan we mee verder. En uh, hebben we het ook over een aantal toekomstbeelden. He, er zijn wat, uh, wat toekomstverkenningen gemaakt, een soort uh, scenario's van waar zou Ede, hoe zou Ede zich kunnen ontwikkelen de komende jaren. En daar, uh, daar staan we bij stil en uiteraard hebben we ook de eerste resultaten ...van de peiling van de enquête uh, voor u. Um, voordat ik uh, echt afsluit, uh, meneer Van der Schans, nog een laatste woord als, als wethouder uh, voor de omgevingsvisie. Uh, het woord nog even aan u. Ja, volgens mij hebben we vanavond kunnen zien wat die omgevingsvisie uh, een beetje, uh, beetje behelst, En ik zeg met nadruk een beetje, want er zijn een hele hoop verschillende uitdagingen die we de komende jaren met elkaar uh, zullen, zullen moeten aangaan. Landbouw, natuur, wonen, bedrijven, uh, maar ik denk ook aan infrastructuur. Hoe gaan we dat allemaal in onze mooie gemeente uh, een, volgende, uh, een volgende stap laten, laten zetten? Uh, ik denk dat dit een hele goede aftrap was vanavond, om dat ook uh, juist op een goede manier te bespreken met onze inwoners. Uh, door corona digitaal, uh, maar nog steeds een succes, denk ik. Uh, en ik wil uh, met nadruk uh, ook jouw oproep die je net deed. Uh, jongens, uh, vul, die, uh, vul die enquête in. Op de website kan iedereen dat, uh, iedereen dat doen. En hoe meer mensen in de gemeente Ede daar gebruik van maken, uh, hoe sterker ons verhaal wordt uh, om daar de komende jaren mee verder te gaan. Want die omgevingsvisie die is niet van het gemeentehuis, maar die is van iedereen die in de gemeente Ede woont, werkt en verblijft. Dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken en graag tot over twee weken op 3 februari.